The Global Users and Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is Brewing a Better World. My name is Hans Gozen and I work for Stichting Climate Adaptation Services. For bierbrouwer Heineken Heineken, we have done research with the University of Wageningen on the effects of climate change klimaatverandering on the production of bier. Klimaatverandering beïnvloedt de beschikbaarheid van water en de groeicondities voor gerst en hop, de belangrijkste ingrediënten in bier. Extreme hitte, droogte en neerslag kunnen leiden tot een tekort aan grondstoffen voor bierproductie. Als gevolg van klimaatverandering zullen de groeicondities op vele plekken verder verslechteren. The CDS provides a one-stop shop for quality-assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website climate.copernicus.eu. With behulp of the C3S Impact Service, we have agronomische indicatoren berekend om the invloed of climate op on gerstproductie to be een voorbeeld is het aantal dagen in de optimum temperatuurreeks binnen het groeiseizoen van gerst. In Mexico, een belangrijk groeigebied voor gerst, verwacht men richting 2050 een warmer en droger klimaat. In de projecties op basis van de CDS zien wij hier toenemende maximum temperaturen, een afname van het aantal dagen in de optimum temperatuurreeks voor gerst en een toenemend tekort aan bodemvocht. Door nu in actie te komen en deze veranderingen met geschikte maatregelen te bestrijden, kunnen brouwerijen als Heineken de lange termijn beschikbaarheid van bier waarborgen. For more information, please visit de webpage where you can be inspired by other showcases, explore and download climate impact indicators and seasonal forecasts, en learn how to use and interpret the data. Thank you for watching.